Hier staan we in een stedelijk gebied en we zien hier een natuurvriendelijke oever. Het is aangelegd door de gemeente. Ze hebben het waterschap advies gevraagd welke waterplanten kunnen we aanplanten. En dit is het resultaat. Dus je ziet gewoon een hele mooie, kleurrijke oever met diverse soorten waterplanten en ook nog een keer helder water. Elke plant heeft een bepaalde diepte nodig waar die op kan groeien. Dus de ene wil 1 meter diepte, de andere 20 centimeter, de andere plasdras op het randje, de ene op het droge. En vooral die geleidelijkheid onder water, dat is belangrijk voor de natuurvriendelijke oever. En dat maakt het ook dat de oever natuurlijk is. Nou, wat ik een heel leuk voorbeeld vind van dit, is dat je dus niet alleen maar natuurvriendelijke oevers en natuur moet aanleggen in grote wateren, in, in meren en plassen. Maar dat je ook in je stedelijke gebied, in je eigen omgeving, gewoon met een kleine ingreep. Een hele mooie oever kan liggen, wat ook goed is voor je waterkwaliteit en een mooie diversiteit.